Hallo en welkom bij Paul's modeltreinstaf. Het is even geleden dat ik weer een aflevering gemaakt heb. Eh, ik had een klein ander projectje met eh, 800 leds waar ik mee bezig was eh, voor Kerst. Dat heeft eh, nogal veel tijd in beslag genomen. En eh, ook eh, heb ik de zolder een beetje verbouwd, wat dingen verschoven. Dus ik kan ook nu niet veel meer dan eh, hier wat doen. En dat ga ik nog doen, want Beurs houten is geweest. En beurs houten. Ik ben daar met een heleboel van mijn spullen heen gegaan waar ik vanaf wilde. En ik ben daar met een heleboel spullen weer teruggekomen. Ik had namelijk een heleboel. wel van de vorige keer. P2-postwagens post van de 008. Ik heb er één gehouden. 08. Ik heb mijn 001 gehouden. Uh, de rest heb ik weggebracht en daar heb ik wat geld voor gekregen, plus de uh, 048 en de 019. Dus nu heb ik vier verschillende PTT-postwagens in plaats van uh, de hoeverre die ik eerder had en, en allemaal een nummers. nummer. Daar uh, ben ik blij mee. Uh, ja, de baan is nu niet in de toestand om mee te gaan rijden, zoals ik al zei, als dat wel zo is, ga ik dat ook zeker doen. En dan ga ik ook deze op de baan zetten ja, je kunt natuurlijk niet uh, ergens uh, met geld rond gaan lopen en het niet uit gaan geven. Een uh, Pico, expert en uh, hier zit in. Kijk eens aan. Waar de NS nu mee rijdt met een InterCities op de lijn. Uh, Den Haag, Rotterdam. Uh, sorry, Den Haag, uh, Breda of Eindhoven zelfs. En... Uh, de oude Institut Direct. Uh, volgens mij rijden ze ook mee naar België. Zo: handleiding. Uh, Kijk, het is voor mij een uh, nieuwe doos. Uh, ik koop niet zo heel vaak nieuwe treinen. En uh, deze is uh, zeker goed uh, op, op mijn lijstje. Maar een nieuwe verpakking, ik moet hem allemaal nog gaan bekijken, want ik heb dus weinig tijd gehad. Ik vind het lijken op de Merklin verpakking. Misschien zijn de bedrijven inmiddels ook één. Ook dat heb ik niet echt bijgehouden. Uh, het gaat hier dus om een, uh, uh, uit mijn hoofd, uh, 169 of was het de uh, 100, uh, sorry de 100, de 189 of de 186? Dat zal vast voorop staan. Ja, de 186. Uh, is nog. Uh, volgens mij heb ik hem analoog gekocht. Moet hem dus nog digitaliseren. Omdat ik toch decoders genoeg had. En ik vind het geluid eigenlijk nooit echt heel erg fijn. Dus ik heb er enkele met geluid. Maar de meeste niet. Deze is in essentie dezelfde als de 4H varianten die ik hier ook nog ergens heb liggen. En hier komt hopelijk nog wat meer NS-materiaal achter te hangen voor op de baan. Nou, dat was mijn opbrengst en ik heb nu de hele week de tijd om te gaan werken aan... Mijn eindejaars aflevering. En uh, ik heb ook een heleboel tijd om. Dus, uh, ik zal het even meenemen. Uh, ja, dit verder nog op te ruimen. Deze ontzettende zooi. En uh, ik hoop. aan het einde van het jaar inderdaad hier nog wat op te hebben staan. Bedankt voor het kijken. En uh, ik denk dat ik wel kan zeggen ja, tot volgende week.